Ecstasy is niet goed voor je gezondheid en staat op lijst 1 van de opiumwet. Dat betekent dat bezit, productie en handel strafbaar zijn. Maar toch is het de populairste partydruk onder jongeren. Nou, wil jij het nou een keer proberen? Doe het dan in ieder geval op de volgende manier. Laat je ecstasy altijd testen. Dit is niet strafbaar en zo weet je wat er in je pil zit. Rust in ieder geval goed uit voor en na gebruik en eet gezond. Veel vitamina's en antioxidanten. Zoals bramen, frambozen, bessen, druiven, rozijnen, kiwis, broccolis. Want zo verminder je je kater aanzienlijk en dat wil je. Gebruik niet meer dan de recreatieve dosis. Dat is 1 tot 1,5 milligram per kilo lichaamsgewicht. Drink niet meer dan 1 glas water per uur, want zo voorkom je watervergiftiging. En pas op dat je niet oververhit. Dus draag geen warme kleren, rust af en toe uit en ga niet in warme ruimte zitten. Verder, kan je het niet doen bij als je al psychische problemen hebt. Als je niet lekker in je vel zit, doe het dan niet. Als je suikerziekte hebt, als je een zwart hart hebt, als je een hoge bloeddruk hebt. Epilepsie, als je zwanger bent, de... En als je medicatie gebruikt. Als je het dan nou wel doet, geniet ervan en haal je koffie er een beetje bij. Wil jij nou weten wat ecstasy met het menselijk lichaam doet? Check dan ons andere filmpje wat ook net online verschenen is. Hoi!